Eenmaal per jaar houden wij het NGINIA event en dat is HET event voor de maakindustrie. Dit jaar hebben wij drie speciale presentaties voor directie en beslissing. En de eerste is dat we gaan samenvatten wat wij de afgelopen tijd hebben geleerd aan trends en ontwikkelingen die spelen in de maakindustrie. Het tweede is dat we een belangrijke spreker uit de maakindustrie halen die iets gaat vertellen over hoe zij servers doen. Ook een belangrijk onderwerp op dit moment wat speelt in de maakindustrie. En als laatste, en dan, nou, dat vind ik echt fantastisch dat we dat zouden kunnen doen, is dat we met z'n allen uh, Attack Your Own Industrie gaan doen. Dus wij gaan samen zitten om te kijken hoe we de maakindustrie op een zijspoor zouden kunnen zetten. En waar leren wij eruit hoe we het zelf beter kunnen doen. Ik zie je graag 13 oktober op het NGINI-event.